Reclame kan voor iedere lezer vervelend zijn, of juist grappig, maar vaak ook gewoon onhandig, omdat je eigenlijk iets anders wilde doen dan de reclame bekijken. Dat geldt voor leerlingen natuurlijk ook. Met de readerweergave verwijde je dit soort onnodige zaken uit een internettekst. Zoek het nieuwsartikel wat je wilt lezen. Tik in de balk op AA en dan op Toon Riedenweergave. Het artikel wordt nu weergegeven in de Riedenweergave. Tik nog eens op AA en kies het lettertype van jouw voorkeur. Tik in de balk weer eens op AA en pas nu ook de grootte van de letters aan. Tik ook een derde keer op AA en pas de achtergrondkleur van jouw tekst aan. Iedere leerling kan deze handeling zelf doen om zonder afleiding in beeld nieuwsteksten te lezen. Wil je meer weten?